Nou, ik denk vooral in deze branche dat mensen denken van het, is, het, is, het zijn eh, ongeschoolde mensen met, met weinig inhoud en weinig kennis. Ja, voor mij is het dan gewoon te zeggen dat het altijd mannenwerk is. Dat is dan het Dan Zeggen ze, hey, goedemorgen jongens en dan kijken ze, oh ja, oh, sorry hoor, je bent een vrouw, weet je wel. Dat is dan het enige. Oh, jullie zijn maar vuilnisman. Ja, totdat we niet komen en dan zijn wij de held, want dan komen we alles opruimen. Ja. Ieder mens heeft vooroordelen over alles. Dus, en ook helaas over het werk wat wij doen. Ja, iedereen zegt altijd, hé, je hebt de papieren voor de vrachtwagen. Dan ga je toch niet op een, uh, op een vuilniswagen rijden. Het is niet alleen maar chauffeur, het is een boorcomputer. klant klanten moet je bedienen. Het is druk in het verkeer. En uh, nou, ik zit nu ook gewoon schoon en ik heb gewerkt, dus, uh, dus het valt nog wel mee, allemaal.